Een parel van smeg: het crème model uit de TR-93 serie. Dit klassieke gasfornuis is 90 cm breed en voorzien van 6 branders. Linksvoor vindt u de Wokbrander met een vermogen van wel 4,2 kW. Alle branders hebben automatische vonkontsteking en thermokoppelvlambeveiliging. Geen vlam is geen gas. De robuuste gietijzeren pandragers zorgen voor een stoer tintje. De branders en meerdere ovens zijn te bedienen met de eveneens klassieke knoppen voorop. Hier vindt u ook de klok waarmee de oven te programmeren is. De TR93 heeft drie ovens. Linksboven een grilloven van 36 liter die tot wel 300 graden kan grillen. Voorzien van rooster en bakplaat. Linksonder een grote multifunctionele oven van 61 liter die te programmeren is en is voorzien van makkelijk te reinigen wanden. En helemaal rechts een grote long door oven voor hete luchtbereiding. Let op dat door de meerdere ovens dit een meervase fornuis is, leverbaar in meerdere kleuren.